Het licht daar te wachten De achterdichting het om uit mij het spaat en krachten Het zout van de Zuiderzee weggespoeld door nieuwe gedachten Weg is de eerst die je werd gevoeld bij stormende nachten. De functie is weg door de afsluitdijk. En Het is zo een Wie bracht zijn gezin hier? Wie vond de vrijheid zonder heer tussen Peurner en Katham? Welke vrije boeren streken hier 1639? De sompige grond onder hun beheer, het zet, wetten, te zetten. De functie is weg door de afsluittijd. Het is, is zo rustig hier. It's the service here At the service they're here